Je kind wordt uh, doof geboren, maar dankzij twee gehoorimplantaten kan het weer horen. Het klinkt mooi, maar zo simpel is de Nederlandse werkelijkheid niet. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk maar één implantaat. En die tweede moet je uit eigen zak betalen. En dat terwijl in onze omringende landen echt gewoon twee worden vergoed. Om goede redenen. Waarom zo moeilijk doen over het vergoeden van een tweede nieuwe oor? Saskia Adriaanse en Daan Jansen zochten het uit. Onder mijn huid zit een magneet. En die heeft zo'n beetje. dat het een beetje zingauw geeft Want mensen die deze magneten opdoen. dan pas kun je horen. De elfjarige Philip Kronen is doof geboren. Maar met behulp van deze twee apparaatjes. cochlear implantaten. kan hij weer horen. Dit zijn niet mijn oren meer. want dit zijn nu mijn oren. Omdat deze niet meer doen. alleen deze twee. Dat mijn kind ooit weerwoord zou bieden, letterlijk en figuurlijk, daar durfde ik niet eens van te dromen. Dat mijn kind zou praten, dat mijn kind vragen zou stellen, gesproken vragen, nou dat is toch heerlijk. De moeder van Filip vindt het nog steeds een wonder. Haar dove kind dat sprake kan verstaan. Filip is maar een van de weinig doofgeboren kinderen in Nederland dat aan beide oren een implantaat heeft. Het grootste verschil voor mij is, met één oor kan ik niet goed recht in horen. Ik kan niet van achter goed horen, hoor ik alleen meer van die kant, meer van links. Het is een wereld van verschil, een tweede implantaat. Als je één implantaat hebt, dan hoor je als het ware mono. Je krijgt alle geluiden binnen op één oor en je weet niet waar het vandaan komt. Daar heb je een tweede oor voor nodig. In het begin uh, was het heel veel lawaai bij mij. En uh, mijn moeder herinnerde zich nog steeds dat ik uh, dat bij het eten. Ik je zo, zo de hele tijd zo te doen. ik ben de stoel Ja, dat, uh, dat was echt uh, zo. Uh, uh, ja, toen ja, je je... Ja, werd ik echt heel gek. En uh, ik mocht niet praten, want werd... dat was heel fel voor jou, denk ik. Ja. Maar later besefte ik pas dat ik daar gewoon aan moest wennen. De 14-jarige David kan het zich nog goed herinneren toen hij zes jaar geleden een gehoorimplantaat kreeg. Het was even wennen aan alle geluiden. Nu kan het hem niet hard genoeg. Niet voor niets is drummen zijn grote hobby. Toch voelt het alsof hij met één implantaat niet helemaal in de horende wereld past. Mijn linker oor dat is, is zeg maar, zeg maar slecht horend en de rechter is helemaal doof, dus dat is helemaal dus, dus, dus eigenlijk een beetje tussenin. Het tussen is horend doof en slecht horend. Als je half gerepareerd bent, dan ben je dus slechthorend in een horende wereld, maar je, je hebt geen aansluiting. Je hoort er net niet bij. Dus dat vind ik dus het schrijnende, zeg maar. Half gerepareerd door maar één apparaatje te implanteren. De moeder van Filip kan er niet mee leven en voert een lange strijd. Filip, jij bent aan de beurt, kom maar. Zij probeert het tweede implantaat voor goed te krijgen, maar de zorgverzekering houdt voet bij stuk. Uiteindelijk wil het Utrecht's Medisch Centrum Filip wel helpen, bij wijze van experiment. Dan nou wil ik nog even meten hoe goed je spraak verstaat. Daar gaat hij dan. Kar. Kar. Leeuw. Leeuw. Fijn. Als klinicus zeg ik het is belangrijk voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen, zo snel mogelijk die taal te leren. En daarbij heeft de tweede CI een belangrijke functie. Daar gaat hij dan. Kar. Kar. Leeuw. Leeuw. Fijn. Als klinicus zeg ik het is belangrijk voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen, zo snel mogelijk die taal te leren. En daarbij heeft de tweede CI een belangrijke functie in die snelheid van het leren van de taal. Toch zou het nut van een tweede implantaat onvoldoende wetenschappelijk bewezen zijn, vindt het college voor zorgverzekeringen. Daarom wordt een tweede implantaat hier niet vergoed. In tegenstelling tot in veel omringende landen. Ander piepje. Dus ik vind het eigenlijk wat conservatief. Om te zeggen, het wetenschappelijke bewijs is niet hard genoeg als alle deskundigen in dit gebied. En dan bedoel ik mijn eigen beroepsgroep, maar zeker ook de ouders, als ervaringsdeskundigen. Als die zeggen, jongens, het is echt een heel groot verschil, één of twee. Nou, dan moet je als beleidsmaker niet, niet, niet langer zeuren, vind ik. Toen ik er één had, voelde ik me een beetje eenzaam. Maar toen ik mijn tweede C kreeg, voelde ik me echt niet zo meer eenzaam. Nu kon ik beter horen maar het geluid vandaan kwam en waar het leuk was. Elke stap die we gezet hebben in de wereld van CI is in Nederland zeer conservatief bejegend geweest. Dr. Paul Govaert van de Oorgroep in Antwerpen vindt het onverantwoord dat de verzekering in Nederland het tweede implantaat niet vergoedt. En dit is ondanks de wens van alle Nederlandse collega's die wij daarover spreken op congressen en op symposia die zouden allemaal graag vooruit willen en die zijn zelf de meest overtuigde vaak van die vernieuwingen maar blijkbaar door dat toch wat centraler georganiseerde gezondheidsbeleid hebben zij de vrijheid niet om dat te doen. De Belgische arts vindt het vooral zorgelijk dat kinderen in Nederland nu niet vanzelfsprekend een tweede implantaat krijgen. Juist omdat de jonge hersens van kinderen zich nog kunnen aanpassen aan meer geluid. Als je te lang wacht, is het te laat. Het grote drama is dat we weten dat de hersenen een zekere plasticiteit hebben. Een zeker vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties. Onder andere het horen met twee oren. En dat die plasticiteit afneemt met de jaren. En dus dat wil zeggen dat er voor kinderen maar een beperkte tijdspanne is... binnen de welke het ook efficiënt kan gebeuren. Dus een tweede oor aan de praat brengen op zeven jaar of op tien jaar is veel moeilijker dan dat toen op de leeftijd van één of twee jaar. Dus dat wil zeggen als we het oor niet implanteren nu, dat dan waarschijnlijk de hersenen er niks meer gaan, mee gaan kunnen doen. Ze verwachten bij hem ook dat hij wel kan leren om die twee oren te integreren, ondanks dat hij al wat ouder is. Um, en dat heeft ermee te maken dat hij als kleuter slechthorend is geweest en toen met twee oren... Heeft gehoord. Dus zijn ja. hersens zijn al. Een beetje, uh, ontwikkeld. Ja, die zijn al een beetje ontwikkeld wat dat betreft. Daarom proberen de ouders van David al een paar jaar een tweede implantaat vergoed te krijgen voor hun zoon. Maar de zorgverzekeraar houdt dus de deur dicht. Tot een grote frustratie, want ze zien David vastlopen op school en in het dagelijks leven. Zelf betalen is voor de meeste ouders geen optie, want een implantaat kost toch gauw 65.000 euro per oor. Het kost geld, zo'n operatie, maar um, ja, wat heb je liever? Heb je liever dat je nu uh, uh, dat geld aan operatie uitgeeft of dat een kind op het speciaal onderwijs zit. Dat is ongelooflijk duur soort onderwijs. En dat duurt jaren. En, en een groot deel van de kinderen op het speciaal onderwijs gaat regelrechten. jongregeling in. Het kost weer geld. Dus ik vind dat gewoon heel kortzichtig. En, en ik hoop eigenlijk dat, dat uh, de politiek daar iets aan gaat doen kost weer geld. Dus ik vind dat gewoon heel kortzichtig. En, en ik hoop eigenlijk dat, dat de, de politiek daar iets aan gaat doen. Aankomende woensdag overlegt de Tweede Kamer met het College van Zorgverzekeringen. Het is de bedoeling dat de vergoedingsmogelijkheden voor een tweede gehoorimplantaat bij kinderen dan ook wordt besproken.